Sommige mensen zeggen dat u racistisch bent. Daar willen we graag een paar vragen over stellen. Prima. Ben je racistisch? Nee, ik ben het tegenovergestelde. Hoi!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 Dat zijn de standaard slogans waarmee het systeem zichzelf verdedigt. Eigenlijk ja. kijkt volgens mij heel Nederland er Het is niet dat het spannender is dan bij de andere politicussen, want hij is ook gewoon een politicus. Maar het is wel een soort van: ja, hij wil wel andere dingen dan andere politicussen. Hun partij is de enige partij die van de coronamaatregelen af wil. Dus je hebt wel iets ander gevoel dan bij de anderen, denk ik. Ja, want hij.